Het is heel raar om uh, te zingen en mensen niet te zien, maar ik ga wat muziek voor jullie maken en ik kijk uit naar een heel mooi gesprek zometeen. try to take you there would you come with me reason flies the fear is scared ocean loves the sea ocean loves the sea Hallo. Als er mensen zijn. Het is zo raar om te doen. Dat is echt niet normaal. <laughs> maar fijn dat jullie er zijn als jullie er zijn. Ik zie nog een persoon erbij. Armando. Men uh, drukt langzaam aan binnen. Er zijn inmiddels dertig mensen aan het kijken. Leuk, leuk, leuk. Ik, uh, ik ga weer door met de volgende. En deze heet Stay True. Stay True to Yourself. Ja, zeker in deze tijden vraagt dat uh, iets van ons allemaal. En hopelijk uh, nadat alles een beetje gestabiliseerd is, of we met z'n allen de, een betere kant op kunnen gaan. En to stay true to our ideals as well. Show. Feel as though you can't ignore when it's in. Front of your eyes, you cannot deny the truth. Keep on running and try to hide, but the truth will find you between the earth and the sky lays the essence of life. Stay true to yourself. Don't be wasting time when it's in. Front of your eyes, you cannot deny the truth. Keep on running, try to hide, but the truth will find you between the earth and the sky lays the essence of life. Stay true to yourself. Wasting your time because I fooled myself too many times, living up to someone else's desires. Oh, so don't be living no life. Stay true. What you feel what you feel. Hallo nieuwe mensen? <laughs> ja, ik hoor uh, Christina Aguilera op de achtergrond, maar het is oké. Mm. Um, cool. Volgende heet Love Song. me write this song for you to let you know that i love you i do sometimes i wonder what i've done to deserve you by my side give me your support and advice and baby your love is priceless whenever i run you take me in your arms and show me the right way to go you've got a heart of go except to never return of life you've got a freedom of mind And with you that peace I find. Da ba da da da da da da da da da da Now where to start with telling you how much your love has touched my heart, how wonderful you are. I love you. See, I prayed for you, and they were no questions asked and no answers. We just fell in love, yeah. And I love the way we fight sometimes, but we always try to make it right. Ooh, it's priceless. So hold me close. Please don't let go. I wrote the song to let you know I love should do it to me whenever i run you take me in your arms and show me the right way to go you've got a heart of gold. except in the return of life you've got a freedom of my mind with you that peace I find oh yeah whenever i run you take me in your find and show me the right way the right way to go except to never return no more life you've got a freedom dog a mind and with you that peace i find <laughs> dankjewel <laughs> ja ja iedereen wordt super blij van jisani dankjewel voor deze mooie Muziek om de avond mee te beginnen. Mm -hmm. Hallo en welkom iedereen. Welkom bij alweer de derde editie van Klimaatstrijd in Crisistijd. Mijn naam is Kothar, vandaag ben ik jullie host. En het belooft een hele mooie avond te worden. Niet alleen omdat Shishani nog twee keer gaat terugkomen, maar ook omdat we een heel interessant programma in elkaar hebben gezet. En vandaag gaan we het specifiek hebben over landbouw en kapitalisme als het gaat om pandemieën en hoe zij daarin een rol spelen. Daarvoor hebben we drie hele interessante gasten, die ga ik zo meteen aankondigen. Maar voor ik dat doe, wil ik jullie iets vragen. De afgelopen twee sessies waren ontzettend bijzonder. Niet alleen door de inhoud, maar ook door de chat die parallel werd uh, volgemaakt... door jullie adviezen, suggesties, ervaringen, vragen, uh, grappen zelfs. Uh, dus blijf daar vooral mee doorgaan. Ontzettend leuk om mee te kunnen lezen. En het deelt ook weer een deel van jouw ervaring met anderen. Uh, voel je ook vooral vrij om vragen te blijven stellen in de Q&A optie. Dat kan dus links onderin je scherm. Uh, stel je vragen daar en niet in de chat, want dan raken we ze niet kwijt. En dan kunnen we daar uh, gedurende de avond op terugkomen. Uh, nogmaals welkom bij Klimaatstrijd in en Crisistijd. Vandaag gaan we het hebben over landbouw en kapitalisme. En wat die nou te maken hebben met deze crisis waar we in zitten. Daar hebben we ontzettend interessante gasten voor uh, weten te strikken. We hebben hier Linder uit Brabant. Uh, die is al ruim 20 jaar actief binnen verschillende sociale bewegingen. Hij is ook permacultuurboer. Dus letterlijk practice what you preach uh, hebben we hier in huis. Heel interessant om te horen wat hij ons uh, te vertellen heeft. Na Linder zullen we uh, van Anna Hilde horen. Of Hilde, Anna, mijn excuses. Uh, die werkt bij Greenpeace als campaigner Duurzame Energietransitie. En uh, die zal ons van alles en nog wat vertellen over... Uh, Oh jee, je wordt geschud. <laughs> zeg ik het verkeerd. Duurzame landbouw, natuurlijk. Daar hebben we het vandaag over. Campaigner duurzame landbouw. En die weet daarvan alles over. En ze gaat ons meenemen in uh, haar verhaal daarover. En dan hebben we Maine, die is ook ruim uh, 20 jaar actief binnen verschillende sociale bewegingen, ook vanuit, uh, vanuit de Internationale Socialisten. En uh, we gaan het flink hebben over hoe we nou vanuit systeemverandering uh, ook onze problemen moeten aanpakken. Dus uh, daar kijk ik ontzettend naar uit. Ik kijk even in de chat. We hebben Sjaren uh, uit Nijme Nijmegen, uh, Lenee en Tom in Gent. We gaan de grens al over, beste mensen. We hebben ook uh, Hans uit Oost-Brabant. Ik denk dat Linda dat wel leuk vindt, want die komt ook uh, uit dezelfde streek. <laughs> we hebben Amersfoort, Leusden, Utrecht. En we zitten met uh, meer dan 100 mensen inmiddels en ook nog vanuit Friesland. Heel tof, dank voor het voorstellen allemaal. Leuk dat jullie hier met z'n allen zijn. En, um, Laten we er iets moois van maken, en dan geef ik uh, het woord aan Linder. Ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal. Hoi allemaal. Um, nou, mijn verhaal begint in ieder geval met uh, de analyse dat... de problemen die we nu rondom corona hebben... Uh, veroorzaakt worden door hetzelfde systeem waar we eigenlijk altijd al tegen strijden. Um, dus de juist... daarom, nu in tijd van corona, het belangrijk is om die strijd gewoon keihard door te pakken. Um, Specifiek, waar we nu, eh, als we het nu over de landbouw hebben, eh, is eigenlijk de combinatie van industriële landbouw, en schaalvergroting, eh, in combinatie met mondiale vrijhandel, eh, twee systemen die met name kapitalisme heel goed dienen, eh, dat enerzijds creëert die combinatie, klimaatverandering, eh, virusuitbraken, ontwikkeling van allerlei schadelijke virussen, nou, ecosystem, collapse, eh, sociale ongelijkheid. Um, allemaal problemen waar we sowieso al tegen strijden. Um, en die schaalvergroting die zorgt eigenlijk dat boeren uh, gedwongen worden naar innovatie. Uh, leningen, grote leningen bij banken, uh, boeren die eigenlijk in een soort dwangbuis terechtkomen en uiteindelijk leidt het gewoon dat systeem tot boze boeren. Tegelijkertijd is die industriële landbouw, die grootschalige monoculturen en die mondiale vrijhandel, die is ontzettend kwetsbaar voor die dingen die die creëert. Het is ontzettend kwetsbaar voor klimaatverandering. De extremere weertypes die we nu hebben, de extremere droogte, de extremere uh, natte zomers die we ook gaan krijgen. Um, daar is zo'n monocultuur, landbouw, heel erg kwetsbaar voor. Juist kleinschalige, diverse landbouwsystemen zijn daar veel minder kwetsbaar voor. Een lokale economie, een lokale landbouw is veel minder kwetsbaar voor uh, crisissen. Of dat nou een door corona veroorzaakte crisis is of een andere crisis. Dus de oplossing die we nu nodig hebben om niet meer dit soort virusuitbraken, maar ook klimaatverandering en allerlei andere problemen uh, te veroorzaken, is dezelfde oplossing die we eigenlijk nodig hebben om onszelf weerbaar te maken tegen klimaatverandering, tegen virusuitbraken en allerlei andere uh, mondiale problemen die we kunnen... Uh, uh, krijgen door dit soort uitbraken. Ja, dat was een... Dat was kort en krachtig. Ja. <laughs> Oké, okay, top. Dan gaan we door naar de tweede spreker van vanavond, Hilde, Anna. Goedenavond allemaal. Uh, ik ga even een powerpoint met jullie delen. Ehm, um, een seconde. En eigenlijk zoals Linder al aangaf, uh, ja, denk ik dat er heel veel overlap zit in onze verhalen. Om het even zeg maar, heel kort te laten zien, hè, de landbouw, ons huidige landbouwsysteem is eigenlijk volledig uit zijn voegen gebarsten. Uh, het is eigenlijk een, een hele grote aanjager van de biodiversiteitscrisis waar we ons op dit moment in bevinden en speelt ook een grote rol in de klimaatcrisis. Um, ja, als we even specifiek kijken naar wat er in Nederland gebeurd is, hè. we hebben 115 miljoen, di miljoen dieren in ons kleine landje. De hoogste veedichtheid uh, sowieso van Europa en afhankelijk van hoe je het meet van de hele wereld in bepaalde gebieden in Brabant. We hebben last van gezondheidsschade door fijnstof, uh, dierziekten. Um, we hebben een hele slechte sociaal-economische positie van het gros van de boeren in Nederland. De boerenstand is sinds 2000 ongeveer gehalveerd. Nou, al die dieren met elkaar die uh, ja, produceren een enorme berg mest. Uh, dat draagt bij aan de uitstoot van uh, broeikasgassen, maar ook ammoniak. Wat eigenlijk een heel groot aandeel heeft in de stikstofcrisis. Uh, die jullie ongetwijfeld ook nog wel herinneren van uh, vlak voor corona. Uh, dus ja, natuurschade. Um, zowel door de veehouderij, nogmaals die mest, de, de ammoniak, maar ook door de, uh, ja, het intensieve gebruik van bestrijdingsmiddelen, omdat we ook veel met monoculturen werken. Het gaat niet alleen om de gewassen die we uh, uh, telen, maar ook monocultuur in type dieren wat we houden. Wat heel veel Nederlanders niet zien als we naar een Nederlandse weiland kijken, is dat dat eigenlijk vooral één koeienras is, wat op uh, één grassoort zit, uh, staat. En mensen zien dat eigenlijk nog steeds als natuur, wat eigenlijk totaal niet aan de orde is. Ja, en als we dan kijken naar ook de gevolgen voor buiten Nederland... Uh, wordt er op grote schaal ontbost... Uh, voor sojavoer, bijvoorbeeld in landen als uh, Brazilië. Nou, die sector in Nederland alleen, de veehouderij... die draagt bij voor 12 procent van de uitstoot van broeikasgassen... die wij uh, uitstoten met z'n allen. En als we kijken naar het probleem... Um, of nog even terug hier naartoe, ik weet niet of jullie daaronder zien. Als je kijkt naar de externe kosten, dat is een van de problemen die uh, dit systeem uh, uh, ja, kenmerken, is dat die nu niet mee worden genomen in de manier waarop er naar de sector wordt gekeken. En je ziet vaak ronkende cijfers over grote export, tweede, een na grootste landbouw. Uh, uh, exporteur wereldwijd. Maar als je alleen al kijkt naar de externe kosten voor klimaat, uh, natuur en gezondheid binnen de Nederlandse grenzen, dan is dat in 2018 alleen al 6,6 miljard euro. En dat is een conservatieve inschatting. En als je kijkt naar het systeem, het is eigenlijk al begonnen uh, met het beleid wat er na de Tweede Wereldoorlog is gevoerd, eigenlijk de visie, waarbij uh, ja, vooral werd gekeken naar schaalvergroting, intensivering, maar ook honger. Uh, uh, ja, gedachten weg te helpen. Uh, er zitten ook tal van landbouwmythes omheen die nu het systeem uh, in stand houden. En ja, wij voeden de wereld, wat een illusie is. Um, banken, uh, wat Linder ook al zei. Rabobank, uh, die 85% van de sector financiert, stuurt echt op schaalvergroting en intensivering. Uh, en ja, eigenlijk ongeveer twee derde, als we kijken naar de veehouderij... Dat, dat gaat lineair recta de grens over. En bijvoorbeeld voor de kalverhouderij gaat dat om zelfs 90 tot 95%. Verder, de supermarkten hebben een hele grote machtspositie in de keten, waardoor ze de boer uit kunnen knijpen en met marges. Uh, ja, die boer die heeft dus een hele slechte positie op dit moment. En het is heel lastig voor boeren om ja, groen te handelen, op groen te denken, als je rood staat. En uh, eigenlijk zitten heel veel boeren ook vast op een, ja, een, pad, een soort van padafhankelijkheid. Als je eenmaal hebt geïnvesteerd in een bepaalde vorm van landbouwbedrijven, is het heel lastig om daar nog structurele problemen in aan te brengen. Nou, we hebben op EU-niveau gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dat, uh, ja, daar gaan miljarden in om, uh, uh, hè, dus landbouwsubsidies, die niet op de juiste manier worden besteed. Um, tegelijkertijd heb je dan ook weer dat eigenlijk de onderzoeks- en de investeringsagenda, die wordt bepaald door uh, onderzoeksinstituten als Wageningen en het topsectorenbeleid, wat voor veel mensen niet echt bekend is, maar waar eigenlijk geld in niet de, de, de goede oplossing wordt gestoken en de situatie dus ook in stand wordt gehouden. We hebben hoge grondprijzen. En eigenlijk ja, het beleid van de Nederlandse overheid is jarenlang gestoeld op het pappen en nathouden van de sector onder invloed van onder andere de landbouwlobby, LTO, dat is de grote boerenlobby, de zuivelindustrie, de NZO, Friesland Campina, Rabo, de industrie, dus bestrijdingsmiddelenproducenten en dergelijke. Als we kijken recent naar de stikstofcrisis, dan zie je bijvoorbeeld het landbouwcollectief, wat ook uh, eigenlijk totaal niet op een constructieve manier uh, ja, echt het probleem het hoofd wil bieden. Um, en waarbij ook de toekomstboer, wat eigenlijk de groene boer is, niet aan tafel wordt gezet. Maar de uitkomst, hè, de transitie die eigenlijk heel hard nodig is, een transitie naar uh, ecologische landbouw met drastisch minder dieren, wordt actief geblokkeerd. Uh, er is geen politieke meerderheid op dit moment voor echt een, een grote transitie. Er uh, wordt vooral ingezet op uh, dure, onbewezen- en de pijpmaatregelen, die ook boeren weer vasthouden in, uh, in een onhoudbaar systeem. We zullen op die manier verder doorgaan met intensivering. Als je de lijn doortrekt, hou je dan in 2030 opnieuw de helft van het aantal boeren over wat je nu hebt. En we, ja, we zien eigenlijk afgelopen vrijdag weer dat het, uh, de aanpak van de stikstofcrisis ineffectief is. Het klimaatakkoord van afgelopen jaar was uh, uh, onvoldoende. Um, ja. En als we kijken naar wat er nu rond corona gebeurt, hè, er worden dus miljarden uitgetrokken. Uh, we zien nu al dat LTO alweer uh, inzet op uitstel van verduurzaming in de sector. Vooral de sectoren die nu in de problemen komen uh, blijven steunen zonder dat daar... Nou ja, grote voorwaarden aan worden gekoppeld. Er inmiddels, uh, zijn, of inmiddels zijn er een aantal miljoen naar de vervuilende sierteeltsector gegaan, ongeveer 600 miljoen. Vanuit de EU wordt ingezet op opslag van uh, zuivel en vlees. En eigenlijk valt er wel te verwachten dat andere sectoren, zoals de kalverhouderij die al heeft aangeklopt op financiële steun, de melkverhouderij, de ene sector en mogelijk ook de varkenshouderij, nog voor aanvullende financiële steun gaan vragen. Maar die miljarden die we nu uitgeven, die kun je maar één keer uitgeven. En we hebben nog een korte window om hè, de biodiversiteit en de klimaatcrisis aan te pakken. Dus er zal echt nu moeten worden gekeken uh, van hoe gaan we dat geld dan besteden. En als we dan ook kijken naar specifiek de link met corona, hè, um, uh, corona zelf is niet gelinkt aan de industriële veehouderij, maar de industriële veehouderij speelt wel een rol in het ontstaan en de verspreiding van virale infecties als COVID-19. En ongeveer 73% van alle opkomende infectieziekten zijn opkomstig van dieren en door mensen gehouden diersoorten. Um, en ja, die een buitengewoon aantal virussen uh, overbrengen op de mens. En dat risico is vooral aanwezig bij sectoren waar heel veel dieren boven op elkaar worden gezet. over grote afstanden worden vervoerd. wat het risico op overdracht mogelijk kan vergroten. En aan de andere kant, hè, het feit dus dat uh, ons landbouwsysteem ervoor zorgt dat we ecosystemen afbreken. Uh, dat, dat tropische regenwouden uh, weg worden gehaald, zorgt ervoor dat er dertig... Ja, dat, dat ja, of, of, of stimuleert eigenlijk hè, dat risico van 31% van uitbraak van opkomende ziekte. Um, dat die samenhang met veranderingen in landgebruik waar dus de landbouw nogal debet aan is. Dankjewel. Dan gaan we door met Mayna. Die gaat uh, iets meer vanuit macroniveau uh, dit probleem beschouwen. Ik ben heel benieuwd. En stel dus vooral je vraag via de QA-optie en stem ook op de vragen die je graag beantwoord wilt zien. Mayna? Ja, Over ik wil doen? beginnen bij het, het laatste punt dat, uh, dat Hilde maakte, namelijk de link tussen COVID-19 en intensieve uh, veehouderij, of eigenlijk het hele landbouwsysteem. En het, het is ontzettend opvallend dat op dit moment de wereld in zijn greep wordt gehouden door een pandemie, dat er een immense recessie intreedt en dat er nauwelijks. Dus discussie is over... Wat, zijn eigenlijk, wat is de grondoorzaak... van de crisis waar we op dit moment mee dealen. Um, het doet me denken aan... de, de grote Australische bosbranden... en dat daar toen in de Australische media... En, en politiek... niet de link met klimaatverandering werd gelegd. Dus er wordt heel weinig naar grondoorzaken... gekeken. Terwijl die ook in het geval van virusuitbraak... zoals Hilde net zei... Uh, bekend zijn. En hier is al decennia voor gewaarschuwd dat met ontbossing, dat met intensieve veehouderij het contact en conflict tussen mens en dier toeneemt. En dat leidt tot overdracht van allerlei virussen. En dat dit gaat toenemen. Uh, gisteren hebben gezaghebbende wetenschappers uh, van een intergovernementeel platform over biodiversiteit en ecosystemen daar wederom voor gewaarschuwd, als we op deze voet doorgaan, dan volgen er pandemie op pandemie en dan zullen we hier ontzettend onder lijden. En die doen dan een oproep van stop, hè, stop de destructie van de na natuur. Maar de vraag die we ons volgens mij ook moeten stellen, is van waarom dendert dit wel door? Want net zo goed als met pandemieën. He, en en, en uh, vogelgriep en andere uitbraken, als met het klimaat, en dat is de eerste belangrijke overeenkomst tussen um, COVID-19 en, en de klimaatcrisis: is de mensheid wordt hier al decennia met, met uh, de meest uh, uh, urgente rapporten voor gewaarschuwd. En het dendert maar door. Er is een hele systemische ontwrichting tussen mens en natuur. En we moeten ons afvragen van, um, hoe kan het dat het zo moeilijk is om hierin uh, in te grijpen? En aan de ene kant denk ik dat zeg maar, de klimaatbeweging, um, dat begrijpt van het is systemisch. Je ziet heel veel borden met uh, system change not climate change. Maar er is betrekkelijk weinig discussie over van, maar wat is het systeem precies en hoe werkt het? En ik denk dat daar ook voor een klimaatbeweging dat, dat links is best veel systeemkritiek kwijt. En uh, ik denk dat we er goed aan doen om onder andere ook, uh, uh, ja, zeg maar, critici van kapitalisme, voornamelijk Marx, andere economen, uh, om ons daar weer in te verdiepen van hoe werkt kapitalisme eigenlijk. En ik wilde een aantal fundamentele kenmerken naar boven halen om beter te begrijpen van waar, waar dealen we mee. We leven in een economie, uh, bestaat al een paar honderd jaar, maar waar alle productie is op basis van uitbuiting voor winstbejacht. En waar bedrijven met elkaar concurreren. En dit leidt tot een oneindige cyclus van kapitaalaccumulatie. En dat is de drijfleer. Of je gaat mee, je eet andere bedrijven op en je groeit of je wordt zelf gegeten. Dus het is een hele dwingende uh, dynamiek waar al die bedrijven en ook staten in gevangen zitten. Die concurreren allemaal met elkaar. En dat zorgt ervoor, niet alleen maar dat er heel veel verspilling is... en korte termijn denken, wat we zien... maar eigenlijk dat wat irrationeel is... vanuit een oogpunt van de maatschappij... is rationeel vanuit het oogpunt van het bedrijf. Dus als jij winst kunt maken met... Uh, grootschalige ontbossing, met het dumpen van gif, met meer visstrawlers de oceaan opsturen om de zeeën leeg te vissen, om methaan uit de bodem van de oceaan te winnen, om als het ijs smelt olie daar te gaan winnen. Het is allemaal rationeel. En die bedrijven, die hebben, uh, uh, die, die grote multinationals, uh, miljarden aan investeringen inzitten... Die ze eruit willen halen. Ze willen daar meer winst op, op maken. Dus dat is zeg maar, de dynamiek waar we in uh, gevangen zitten. En die leidt tot een steeds verdere ontwrichting van zeg maar, de relatie tussen mens en natuur. niet tot die fase zeg maar, waar we nu in zitten. Van ja, het is nu of nooit. Het is deze generatie. Anders wordt het onomkeerbaar. Wat ook het angstige erin is. Maar des te belangrijk dat we systeemkritiek zeg maar, meer moeten om, omarmen. Ook omdat als het de, de vraag van, oké, okay, wat nu te doen... dat dat niet zit in hè, consument, hè, ons consumentengedrag veranderen of onze levensstijl... maar dat dat om veel grotere vraagstukken gaat van echt controle nemen over de, de economie en over multinationals. En ook hier denk ik dat de, de, de COVID-19 eh, en klimaatcrisis helemaal samenkomen. Omdat je nu ziet in de huidige crisis van hoe logisch het is om een farmaceutische industrie te nationaliseren. En ik zie dat ik over vijf minuten ben, dus ik rond af. Uh, en hetzelfde geldt, voor, uh, de, de, um, geldt ook op voor de industriële landbouwbedrijven als Bayer, voor, voor farmers of fossiele bedrijven als KLM, uh, als, uh, als Shell. Als we die hun gang laten gaan, gaat de planeet eraan. En we zullen dus dat soort bedrijven onder controle moeten uh, uh, brengen. Niet reguleren, maar echt... Uh, uh, uh, uh, uh, controle. En dat is denk ik de uitdaging... waar uh, de grote uitdaging... waar de klimaatbeweging... voor, uh, voor staat. Okay. Dankjewel, Mayne. Ik kijk even... ook mee in de chat. Uh, complimenten en waardering voor al jullie bijdragers. Heel tof. En de vraag... wat nu, die jij zojuist ook stelde, die gaan wij... deels proberen te beantwoorden deze avond. Uh, in een paar minuten. <laughs> dus op, de oplossing komt er niet vanavond. Maar wel de aanzet daartoe. Dus daar gaan we zo meteen samen mee aan de slag. En um, dank voor alle vragen die jullie aan het insturen zijn en dank voor het stemmen daarop. Uh, ik zou graag een aantal daarvan met jullie willen doornemen. Om te beginnen met de vraag van Ricarda. Die vraagt, moeten er minder boeren komen of moeten de boeren vooral minder dieren houden? En als er minder boeren komen, wat gaan die boeren dan doen? Linder, als uh, collega ben ik heel benieuwd naar uh, hoe jij dit uh, voor je ziet. Ja, nee. nee. Er moeten zeker niet minder boeren komen, er moeten veel meer boeren komen. Als we de schaal willen verkleinen, dan hebben we veel meer kleine bedrijfjes nodig. In plaats van wat kapitalisme nu veroorzaakt, wat schaalvergroting veroorzaakt, is dat je eigenlijk alleen nog winst kan maken als je in je eentje heel veel hectares hebt en met zo groot mogelijke machines werkt en zoveel mogelijk industrialiseert. En dat is een model van landbouw wat heel goed werkt om... Uh, een paar mensen heel veel geld te laten verdienen. Maar vervolgens vallen er heel veel boeren buiten de boot. Er gaan, ik geloof, al een jaar of tien, uh, acht boeren per dag failliet. Dat zijn natuurlijk de kleintjes. Die bedrijven worden opgeslokt door de allergrootste. Um, en ik denk dat, dat waarschijnlijk al 60, 70 procent van de boeren al, al jarenlang tegen faillissement aan zit en het heel erg moeilijk heeft. Um, dus uh, op het moment dat we daarin gaan investeren en we zeggen tegen hun, je kunt weer een bedrijf gaan draaien en ook daadwerkelijk een inkomen eruit halen. Uh, op het moment dat jij gaat diversificeren en schaal gaat verkleinen, dan gaan we in effect eigenlijk meer voedsel produceren. Maar met ook meer mensen die daar een inkomen uithalen. Dat kan wel alleen als we de competitie met internationale uh, handel uh, los gaan laten. Hè. Op het moment dat je wereldhandel hebt en alle boeren moeten concurreren met de boeren die bijvoorbeeld ergens in Rusland een heel goed jaar hadden. Um, dan is dat niet tegenop te, te knokken. Mm -hmm. Hilde-Anna, jij liet net ook wat cijfers zien hè, over de sociaal-economische positie van boeren. Uh, hoe, in, hoe, hoe zou het georganiseerd kunnen worden dat inderdaad dus wel zo'n transitie plaatsvindt, zoals Linde dat uh, aangeeft? Met behoud van een gezonde sociaal-economische positie ook. Mm -hmm. Ja, dat is een, een hele goede vraag. Um, ik... Ik kom dan eigenlijk al een beetje bij mijn leesstip. We hebben een, een aantal, of eigenlijk begin dit jaar hebben we een rapport gepubliceerd. Waarbij we eigenlijk een hele analyse hebben laten maken van hoeveel een transitie in de landbouw nou eigenlijk kost. Want je moet eigenlijk het hele systeem overhoop gooien. En je wil niet dat er minder boeren komen, maar dat er minder dieren komen. En dat betekent dat, dat enerzijds. Uh, je de boer dus echt moet gaan helpen. Ja, ik, zoals we al zeiden, ze zitten vast in een systeem... padafhankelijkheid, grote leningen, et cetera. Dus er moet eerlijk gezegd gewoon een bak met geld tegenaan, um, om boeren te helpen in die transitie. Uh, dus dat is één punt. En anderzijds dat de voorwaarden zo worden geschapen dat die boer dus een eerlijke prijs krijgt... voor zijn of haar product. En er zijn verschillende wegen voor, de, voor te bewandelen. Uh, enerzijds dus de positie van de boer in de keten versterken. Je zou kunnen denken over kortere ketens, maar ook aan, aan een stapeling van waardering. Dus bijvoorbeeld door rentekorting bij banken... Um, Korting uh, op waterschapsbelasting. Um, misschien dat consumenten uiteindelijk ook een hogere prijs zullen moeten gaan betalen. Maar dat is eigenlijk uh, de uitkomst van uh, verschillende factoren. waar je eigenlijk vanuit de beleidstak aan kunt, aan kunt draaien. Maar in principe zou een boer met minder dieren. gewoon een goede boterham moeten kunnen verdienen. En dat, ja, op, de, op die manier dat er dan wordt gewerkt binnen de grenzen van natuur en klimaat. Mm -hmm. Maar daar zit wel het kabinet voor aanzet. Ja. Dankjewel. Nou, de vraag die uh... o, Linter die wil wat aanvullen. Ga je gang. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om um, het, het, de vervuiler betaald principe in te voeren. Die geëxternaliseerde kosten, uh, waar heel dat al over had, um, die hoeft een boer nu niet te betalen. Die betalen we als gemeenschap. En op het moment dat je inzichtelijk gaat maken hoeveel miljarden onze waterzuiveringsbedrijven bijvoorbeeld uh, jaarlijks besteden aan het zuiveren van allerlei bestrijdingsmiddelen en kunstmest uit ons water, en al die andere geëxternaliseerde kosten, op het moment dat je dat gewoon in rekening brengt, en je zegt tegen een boer, oh je hebt zoveel roundup gebruikt, je hebt zoveel kunstmest gebruikt, nou dat kost je zo en zoveel. dan is die industriële landbouw helemaal niet meer rendabel. En dan gaan mensen heel gauw overschakelen op een diversere landbouw. En het voordeel daarvan is dat zodra wij een hele diverse kleinschalige landbouw hebben, dan zijn we ook niet meer zo afhankelijk van... En de vraag naar grote hoeveelheden export van melk en vlees. Hebben we ook nooit meer de kans dat we boterbergen opbouwen of melkplassen. En tegelijkertijd, als er dan een crisis uitbreekt, dan kunnen we onszelf ook daadwerkelijk voorzien in ons dieet. Want op het moment, stel dat de supermarktbevoorrading wel zou stoppen, dan produceren we alleen maar melk, vlees en wat tomaten in de glastaanbouw. Nou, daar kan je niet op leven. Op het moment dat we echt problemen krijgen, dan wil je juist hele diverse bedrijven van allerlei boeren die van alles en nog wat verbouwen, uh, en dan kunnen we ook ons, diver, hè, ons volledige dieet in ons eigen land uh, voorzien. Mm -hmm. Dankjewel, Linder. Mayna, ik kom even terug bij jou uh, met aansluitend ook een vraag uh, vanuit de chat. Sarah die vraagt, um, nou ja, die zegt: systeemkritiek is urgenter dan ooit. Kun je iets meer zeggen over wat je bedoelt met onder controle brengen? Want uh, nou ja, we horen net verschillende manieren waarop dit probleem even opgelost zou kunnen worden. Maar waar hebben we het over? Gaat het over nationalisering? Gaat het over staatsgeleide industriepolitiek? Uh, moet het via de Europese Unie gebeuren? Als we het over systemen hebben, ja, dan gaan we het ook echt over systemen ja. hebben. Wat denk je nou, Het is een, is een hele goede vraag. Kijk, uiteindelijk, zeg maar, van wat ik ermee bedoel, is dat um, de productie niet meer voor winst zou moeten zijn, maar naar behoefte. Uh, en ik denk ook dat, dat, dat uh, Linde het daar ook over, uh, over heeft. Maar dat vereist tegelijkertijd dat al die hele machtige multinationals die op dit moment uh, de dienst uitmaken, dus niet meer uh, bepalend zijn. En als ik het dan heb over onder controle brengen, dan uh, zie ik dat als een vorm van zeg maar arbeidersmacht. Of de mensen die daar werken, die zouden de keuzes moeten maken over wat produceren we... Uh, uh, voor wie en is dat, eh, doen we dat op een verantwoordelijke manier? En dat we dan samenwerken met anderen in plaats van dat we concurreren via patenten en, uh, en dergelijke. Dus dat is een, het is een radicaal andere manier van je economie runnen. En je komt daar ook alleen maar door strijd, doordat mensen uh, yeah, door strijd aan te gaan zelf ontdekken van wat, ze, wat voor macht ze potentieel. Uh, hebben, maar ik denk wel dat daar de enige... toekomst ligt. En daarom denk ik ook dat de rol van werkende mensen... Um, essentieel is voor sociale bewegingen, ook in de klimaatbeweging... om daar aansluiting mee te vinden. En ik denk dus ook dat de... Nou, maatschappelijke transformatie niet per se via... via de boeren loopt, die heel erg klem zitten, maar... meer via andere thema's als het gaat om... Uh, zorg, om onderwijs, openbaar vervoer, hoe wonen we... Um, hoe, hoe verdelen we de, de crisis, dat vanuit de, dat soort van strijd eh, mensen op een gegeven moment inzien van, ja, waarom zouden we ons helemaal, de, zeg maar, een deel werkt zich te platten een ander deel is werkloos. Waarom zouden we dat doen voor een kleine toplaag die zichzelf daar verrijkt en, en ook nog eens een keer de planeet uh, uh, ver, vernietigt. We, we runnen de wereld eigenlijk al, hè? dus alles draait, omdat mensen daar hun rol in spelen maar dat ze daar ook zelf uh, controle uh, vanuit de werkvloer uh, in uh, innemen. Nou, een ouderwets woord daarvoor is arbeidersmacht, maar dat is hoe ik het zie. Dus niet vanuit een EU of zeg maar uh, uh, genationaliseerd dat staten alsnog met elkaar concurreren en dat je dezelfde dynamiek hebt, maar van onderop. Nee. Ik vermoed ja. dat ik wat links moet uh, aangeven in de chat, of ook wat je hier verder ja. over kunt lezen. Ja, ja, dat vinden mensen denk ik heel tof. En alle anderen die ook aan het delen zijn, dank daarvoor. Er komen echt allerlei uh, informatiebronnen langs, rapporten, artikelen. Heel tof, dankjewel Mayna. En je hebt een amen gekregen van Evelien. <laughs> hey, Hilde, een vraag die ook wel hierop aansluit. Um, het gaat over waar de klimaatbeweging dan de energie op moet richten. Hè? Uh, Martijn die vraagt, uh, moeten we dan niet juist bij de supermarkten en de Rabo zijn in plaats van bij de boer zelf? Nou, Maja heeft al een deel uh, aangestipt uh, vanuit zijn perspectief. Maar heel specifiek deze vraag, zou jij deze kunnen beantwoorden Hilde, Anne? Zeker. Ja, het is natuurlijk altijd de afweging hè, van waar zit de grootste uh, verandermogelijkheid. Kijk, als we het hebben echt over de vlees- en zuivelindustrie, dan is de supermarkt in Nederland, dat is niet voldoende. Want we exporteren twee derde. Dus je moet echt... En ervoor zorgen dat uh, juist de productiekant, dat daar veranderingen worden doorgevoerd. Um, en sowieso bij de boer zelf protesteren, dat is niet, uh, ook niet waar wij voor staan. Um, want de boer zit gewoon vast in het systeem. Uh, onder andere door Rabo. Dus we hebben vorig jaar een rapport gepubliceerd over de rol van de Rabobank in deze... Uh, uh, ja, in de huidige uitvoerbarselandbouw systeem. Um, en dus daar hebben we campagne op gevoerd. We zien daar al enige verandering. Maar als we nu op dit moment kijken naar um, ja, wat er moet veranderen, dan uh, is het eigenlijk vooral het kabinet... wat nu aan zet is. En als we dan kijken... naar, uh, ja, op korte termijn... Hè, waar moeten de crisismiljarden... in worden gestoken? Dan zouden we... nu de druk op het kabinet heel erg... moeten gaan opvoeren om ervoor te zorgen... dat ze en hun stikstofbeleid uh, veel scherper gaan... Uh, uh, veel scherper uh, gaan vormgeven... en dat de miljarden die nu... op dit moment worden uitgegeven, dat er... als, als het gaat om de zeerteelt, dat daar... sterke voorwaarden aan gekoppeld worden. En als het gaat om de veehouderij, dat er geen geld gaat naar de industriële veehouderij, maar dat we nu gaan investeren... in de transitie die nodig is en de boer daarbij... helpen. Dus het kabinet... is daarbij eigenlijk uh, ja, de partij die nu aan zet is. En je kunt daar een rabo natuurlijk aan de haren bij slepen, maar... de supermarkt aan zich is nu niet de grootste schakel. Dankjewel Hilde-Anna. En in de chat zegt Niels dat hij ondertussen ook de plantjes, de eetbare plantjes, water aan het geven is. Systeemverandering blijft handwerk. Nou. Hey, uh, terugkomend op jullie eerdere verhalen en een vraag die uh, eigenlijk hetzelfde um, uh, van jullie wilde weten. Maar er werd ook gevraagd om concrete voorbeelden. Dus als het gaat om deze systeemverandering en uh, verschillende manieren om dit te bereiken. Hebben jullie of kennen jullie voorbeelden van landen of uh, samenlevingen of uh, communities waar het is gelukt en waar we inspiratie uit kunnen putten? Vraag van Pelle, dankjewel. Um, zal ik hem uh, proberen uh, wat uh, voorbeelden te geven? Er zijn um, best wel wat um, communities wereldwijd um, in Europa, in Duitsland en um, ik geloof oostenrijk heb je Longo Mai. Dat is een uh, landbouwcollectief wat in uh, zowel Leef als uh, landbouwcommunities uh, werkt aan zowel ecologische landbouw als anticapitalistische landbouw. Um, op het moment in Nederland is uh, heel erg in opkomst uh, de CSA, de Community Supported Agriculture. In het Duits heet dat uh, model um, solidarische landwirtschaft. Vind ik een veel sympathiekere naam. Dus eigenlijk solidare landbouw uh, waarbij um, je eigenlijk niet klanten hebt, maar uh, leden. Waarbij dus de, de, jouw, uh, de consumenten worden eigenlijk onderdeel van je bedrijf... Worden, uh, lid van een soort stichting of vereniging. En dan is dus heel duidelijk ook niet meer het doel winst maken... maar gewoon voedsel produceren en zorgen dat mensen te eten hebben. Uh, en zo zijn er best wel veel van dat soort... Uh, ja, andere economische modellen en andere... ecologische modellen van landbouw... Uh, op het moment in opkomst, ook in Nederland. Ja, dankjewel Linder. En in de chat geeft Arjen aan... dat in de vorige crisis van 2008... Uh, veel corporaties in Spanje... geen last hebben gehad van de crisis. Nou, ook weer een voorbeeld. En uh, Armando, die vraagt om een linkje. Arjen, mocht je dat hebben, kan je dat ook uh, in de chat gooien. Thanks. Uh, Mayna en Hilde, hebben jullie aanvulling of andere voorbeelden? Nou, kijk, de soort van... Uh, ik denk dat er een heleboel inspirerende voorbeelden zijn van herstellende landbouw. Kijk, we hebben het vaak over uh, duurzame landbouw. Maar ik zie dat een beetje als landbouw die het een beetje minder erg doet. Maar wat we nodig hebben is landbouw die de grond eh, en gemeenschap en alles daaromheen herstelt. Uh, al denk ik wel dat het over het algemeen uh, um, zeg maar, relatief kleinschalige uh, projecten zijn. Dat is nog niet zeg maar, een soort van ja, bedreiging of transformatie van het mondiale landbouwsysteem. En ik denk dat dat meer onderdeel zal, zal moeten worden van uh, maatschappelijke omwenteling in, uh, in de steden. En ik zie daar een heleboel inspirerende voorbeelden van, van zeg maar, revolutionaire processen. Of dat nou, uh, uh, Chili, oh, 72, 73, uh, is uh, Egypte, Sudan op dit moment, mei 68, uh, en, en andere uh, revoluties. Maar de vraag is wel, ja, wanneer slagen die? Omdat ze ook altijd tegen hele sterke tegenmachten, uh, uh, nou ja, in, in, daarmee in botsing komen. En het, um, ja, ik denk dat dit soort van maatschappelijke transformaties, ofwel je zet hem door, een revolutionair proces, zeg maar een, een, een, een transformatie van alle aspecten van de maatschappij, of het wordt teruggeduwd. Uh, en daar zijn helaas um, evenveel uh, voorbeelden van, van dat dat uh, plaatsvindt. Maar dat is wel het soort van um, ja, um, explosieve bewegingen uh, denk ik, die wij nodig hebben. Als ik nu naar de wereld kijk, denk ik, we hebben revoluties nodig. Revoluties, Linder, ik zie ontzettend knikken. Hilde, jij ook? De reacties? Ja. ja, ik wilde daar nog heel, heel even aan toevoegen, want daar ging uh, mijna ook al naartoe van, hè, alle alternatieven, uh, super, geweldig, moeten we ook aan werken hè? en moeten we ook, uh, daar zijn wij op onze boerderij ook heel erg mee bezig. Dus laten zien hoe die boeren die straks om moeten schakelen, kunnen omschakelen. Maar uiteindelijk is dat niet wat we nodig hebben. Wat we nodig hebben is revolutie. En dat houdt gewoon mobiliseren in. En hè, als we het hebben over die arbeidersmacht. Kijk, de boeren, dat is uiteindelijk, uh, als je wat teruggaat in de geschiedenis, is gewoon uh, de onderklasse. Net als de arbeidersklasse. Wij zitten onderaan. Uh, we hebben nooit veel geld verdiend. Uh, vroeger had er een landheer, was uh, eigenaar van jouw grond. Um, het lijkt een beetje alsof we de pro productiemiddelen in handen hebben. Hè, omdat we uh, dan trekkers en grond zouden hebben. Maar in feite, um, degene die op het moment, hoe de landbouw nu is ingericht, de productiemiddelen in handen hebben... Dat zijn de producenten van kunstmest, de producenten van de grote machines... Um, degene die de, de, de innovatie produceren... Uh, uh, met GMO-zaden, met uh, bepaalde rassen, met bepaalde kunstmestschema's... Met bepaalde bestrijdingsmiddelen die je nodig hebt... Waar je als boer, lijkt het, tegenwoordig niet meer zonder kan... Waardoor je een lening moet snuiten bij de bank... He, uiteindelijk zijn dat degenen die productiemiddelen in handen hebben... Boeren verdienen geld met hun eigen arbeid, door daar arbeid aan toe te voegen. En uiteindelijk moeten we die boeren gaan organiseren. En uh, er zijn wat initiatieven, zoals op het moment de Federatie voor Agro ecologische Boeren, Toekomstboeren en een heel aantal andere clubs die zichzelf aan het organiseren zijn. Maar dat zijn natuurlijk kleine clubs. Uiteindelijk wat er nodig is, is dat die boze boeren die op het Malieveld stonden, uh, dat we die boosheid... Uh, Gaan zien als een arbeidersbeweging boosheid, want dat is het. En dan is het een kwestie van hun duidelijk uitleggen. waarom uh, de pijlen richten op uh, mensen die vragen om ecologische vernieuwing. de boosheid op de verkeerde richten is. Hun duidelijk uitleggen. Zij snappen ook dat ze in het dwang, dwangbuis van het kapitaal zitten. Als wij die taal gaan spreken, als we duidelijk maken aan hun. de banken, de leningverstrekkers, de Monsanto's, et cetera, van de wereld zijn de vijand. en laten we ons daartegen verenigen. en die boosheid gaan, hoe zeggen dat, harnessing en op de goede uh, kant richten, dan zijn we een heel eind richting revolutie, denk ik. Dankjewel, Linder. Evelien vindt het een helder verhaal. En er worden nog steeds allemaal punten links gedeeld. Heel tof, dank jullie wel allemaal. En Hilde, Anna, als het gaat om uh, waar richten we onze energie op en waar naartoe? Saskia die heeft daar een vraag over, die vraagt... Moeten we ook niet kijken naar het type land- en tuinbouw? Ik verbaas me de laatste dagen over de enorme rol van de snijbloemenindustrie en export. Sowieso het product, de tiltwijze van het product, maar vervolgens ook de enorme verplaatsing door de export. Moeten we daar ook niet eens naar kijken of durft niemand naar de aaibare sector bloemen uh, te komen? Nou, ik kan sowieso zeggen dat uh, de, de sector dat wij daar onze pijlen al flink op hebben gericht de afgelopen jaren. We hebben bijvoorbeeld alle tuincentra flink onder, uh, onder de loep genomen. vonden we allemaal illegale bestrijdingsmiddelen. We hebben twee jaar geleden nog een rapport uh, uitgebracht over, over pesticidenresiduen op boeketten die je online bestelt. Um, dus ja, die sector, ik noem het zelf een beerput. Dus daar mag zeker wat over gezegd worden. Um, en daar hebben wij ook een positie in. Um, dus zeg maar, hè, dat geld wat nu naar die sierteeltsector gaat, dat is... Uh, dat, ja, daar worden nu helemaal geen voorwaarden aan gekoppeld. Um, dat zou op zijn minst uh, een, een omslag naar uh, plant-proof certificering moeten zijn. Wat een oplossing is die wij in ieder geval voor het Nederlandse IGF, voor de gangbare teelt, uh, al voor elkaar hebben gekregen. Voor wat er in de Nederlandse schappen uh, ligt. Dat zou op zijn minst voor de sierteltsector moeten, moeten gelden. Ja. Mm -hmm. En om even terug te komen op een ander punt van eerder, als het gaat om die transitie... Je hebt allemaal cijfers in jouw presentatie... Um, hoe zou die transitie betaald kunnen worden, of die revolutie? Hoe, zit, hoe zou het gaan met de geldstroom in dat opzicht? Nou, hoe zou het gaan met de geldstroom? Ja, um, nou ja... wat, wat uh... Wat Linder al zei, het vervuiler betaald principe is een van, de, een van de elementen die je hier aan toe zou kunnen voegen. We hebben een, een, een maatschappelijke kosten data analyse gedaan. En ik zal jullie dus de link even doorsturen, want we hebben daar een heel helder plaatje over gemaakt. Waarbij we eigenlijk in ieder geval voor de veehouderij drie scenario's hebben doorgewerkt. Voor een transitie, dat kost 42 miljard euro. Dat is een heel groot bedrag. Uh, dat is niet alle netto-investeringen, maar als we dat doen, dan verdienen we daar als maatschappij gemiddeld 1 miljard euro per jaar mee aan vermeden klimaat, natuur en gezondheidsschade. Dus dat is eigenlijk een hele goede maatschappelijke business case. Nou ja, waar dat geld dus vandaan zou kunnen komen, is onder andere dus goedkoop geld lenen vanuit de EU. Dus middelen die nu ineens in tijden van corona uh, uh, beschikbaar worden gesteld. Complete herziening en aanwending van uh, alle landbouwsubsidies die op EU-niveau worden gegeven. Uh, uh, Um, uitgegeven... Um, via het belastingstelsel... aanpassingen. Hè. Dus er zijn al... Uh, allemaal bewegingen rondom de vleestaks... Um, het het heffen van belastingen... op uh, vervuilende aspecten. Um, ja, dus... Hey, we hebben in dit rapport hebben we ook... allemaal verschillende uh, wegen... geschetst waarmee je eigenlijk die transitie... als maatschappij dus uh, zou kunnen... financieren. Oké, okay, dankjewel... Hilde anne voor deze toelichting. En Mayna die geeft aan dat... 42 miljard volgens hem ongeveer ook is wat Shell in twee jaar aan de winst verdient. Hashtag hint. <lacht> ja, we hebben het vorige keer over Shell twaalf gehad, dus in dat opzicht uh, hangt veel met elkaar samen. Um, de laatste vraag voor we overgaan naar de eerste uh, uh, muzikale pauze van Philip. Uh, Linder zegt dat we veel meer kleine bedrijfjes nodig hebben in een duurzaam en niet industrieel landbouwmodel. Hoeveel mensen werken er op dit moment in de landbouw en hoeveel moeten dat er worden? En hoe zal het platteland veranderen als gevolg van deze transitie? Er zijn wel wat cijfermatige vragen, maar kun je misschien toch een antwoord daarop geven, Linda? Um, ik heb geen cijfers uh, van hoeveel mensen er op het moment in de landbouw uh, aan het werk zijn. Uh, als ik een soort natte vinger inschatting uh, zou moeten geven... Uh, ik denk dat je toch naar een vertiendubbeling moet van het aantal mensen wat daarin werkzaam is... als je een goede schaalverkleining uh, in, in wil voeren. Mm -hmm. uh, ja. Oké, okay, en daarop aansluitend dan de vraag van Peter, om dan dit onderdeeltje Peter, af te sluiten. Het de tweede deel van de vraag had ik nog niet beantwoord. De, hoe, wat, wat voor een effect heeft dat op het landbouwlandschap? Oh ja. Um, nou, heel veel goede effecten, want zodra je dus uh, gaat versnipperen, uh, dan heb je eigenlijk altijd biodiversiteitswinst. Zeker omdat je gaat die percelen dan weer natuurlijk afscheiden met hagen. Dus in plaats van al die strak getrokken biljartlakens, die je met name in de polder heel veel ziet, waar eigenlijk, uh, zeker als dat inderdaad alleen maar Engels rijgras is, waar die koeien uh, van eten, uh, daar is geen biodiversiteit meer in te vinden, daar is geen leven meer, dat zijn groene woestijnen. Uh, dus zodra je gaat verkleinen en versnipperen, dan krijg je een uh, veel biodiverser en ecologischer landschap. Mooi. En dan een andere vraag, <laughs> gaan we die toch ook even doen. Hoe kunnen we boeren overhalen uh, tot schaalverkleining zonder dat ze hoeven, hoeven te vrezen voor inkomsten, inkomstenverlies van Peter Goldstein? Ja. Ja, daar doe ik heel erg mijn best voor. Wij zijn om die reden dus uh, uh, verschillende vormen van nieuwe landbouw aan het pioneren op ons bedrijf. Van voedselbossen tot agroecologie tot permacultuur. Um, tot nu toe halen wij daar een prima inkomen uit. En um, ja, daar voeren wij veel campagne voor in de boerenwereld. Geven we uh, lezingen over workshops in uh, magazines over uit. Schrijven we boeken over en daar, uh, daar wordt hard aan gewerkt binnen het, uh, het landbouwwereldje. Oké, okay, to be continued. Dus. Ja. Heel goed. Nou, Saskia en uh, Nina geven ook aan dat schaalverkleiding ook voor een mooie landschap zal zorgen. Dat is reden genoeg eigenlijk, hè? Nou, dan gaan we over tot de uh, muzikale pauze. Shishani zal ons weer meenemen in mooie muziek. Blijf vooral je vragen stellen als je die nog hebt via het Q&A-venster. Chat lekker gezellig door. Hierna komen we terug met een interessante poll. We zijn heel benieuwd wat jullie ook denken. En dan gaan we samen met de panelisten richting een antwoord op deze grote vragen. Shishani, the floor is yours. All right. Ja, ik wilde even inhaken op uh, wat hier al is gezegd, uh, Shell Must Fall. Ik um, was gevraagd om een nummer erover te schrijven. En volgens mij is dat al gebeurd. Maar ik dacht, ik ga jullie even de draft, uh, ik ga dat even met jullie delen. Het is dus nog een um, a cappella. Mm. Shell must fall, fall, walking over bodies. Just to fill up your pockets, only paychecks and profit, whatever the company benefits, entire communities displaced, oil spills and more disgrace. We can do better than this mess, we can do better than this mess, shell must fall. En daarop aansluitend, um, een nummer wat ik een aantal jaar geleden heb geschreven, geïnspireerd... Uh, door een vraag van een journalist om uh, dat ik iets zou schrijven over wat er gebeurt aan de kust van Namibië, waar ik ben geboren. Uh, daar zijn er allemaal mijnen waar ze uranium uit de grond halen en dat uh, blijft uh, 100.000 jaar radioactief. Dus alle mensen die daar werken, uh, één in drie mensen krijgt kanker door de radiatie. Dus uh, niemand heeft het daarover, want het uh, it, it creates jobs. Dus uh, dit nummer is geschreven als een, um, een soort uh, campaign song against what is happening. Meditate Clean Country. Mama, they wanna put the poison in your blood. So they can rip the stones and collect the coins. Put them in the pocket of some overseas companies. How far will they be leading us in the dark? Polluting the veins of life? Say it as it is. We've got to say it as it is. Only put the sound of the dialogue. Some people will open up their ears. Uh, We've got to say it as it is. Say it as it is. Say it as it is. Only put the sound of the dialogue. Some people will open up their ears, but no, no, no. We want the flowers to go, go, go. We want fresh water to flow. We want to live in a dream. of the economy Heel veel hartjes voor C. how it is. Nou, helemaal top. En uh, jij komt nog één keer terug hè, vanavond. Ja, heel top. Dankjewel. Nou, heel veel liefde vanuit de chat. En uh, mensen zijn heel blij dat Shell Masfal uh, meerdere liedjes heeft. Op die manier worden de boodschap uh, overgebracht uiteindelijk. Dus uh, dank daarvoor. Top. Dan gaan we door naar het uh, volgende onderdeel van deze avond. Dat is namelijk een poll. Daarmee willen we even peilen uh, hoe jullie met z'n allen tegen dit thema aankijken. En ik kijk even mijn technische helderteam virtueel aan of die uh, de pol tevoorschijn kunnen toveren op het scherm. Dan kan iedereen even meteen stemmen. En de pol is ook een aanzet tot het uh, laatste deel van de avond waarin alle panelisten terug zullen komen met hoe zij... Uh, de toekomst voor zich zien. In ieder geval met mooie landschappen, maar uh, ook met eerlijker loon hoop, hopelijk en uh, gezonder leefklimaat. En ik ben ondertussen aan het wachten op de pol. Die is er nog niet. Uh, er is een probleempje met de pol. Oké, okay, dan gaan we heel even door jullie vragen nog een keer. En dan kunnen we, hebben we extra tijd om uh, die te beantwoorden. We hebben de schaalverkleiding net al gedaan. En dan een, een vraag van Laura. Uh, ook wel een interessante, uh, die zegt... Waarom wordt er zo weinig gesproken over het ontstaan van corona en de link met hoe we dieren houden in de media, denken jullie? En hoe kunnen we dit verhaal wat meer onder de aandacht brengen? Iemand die daar uh, als eerste een antwoord op zou willen formuleren. Ja, het, ik wil wel een poging doen. Het is een hele goede vraag. Um, Kijk, mijn eerste reactie was, is dat omdat mainstream media over het algemeen niet zo heel goed zijn in systeemkritiek? Uh, misschien wel, Ik bedoel, er komt wel een reflectie van wetenschap, van hè, het is erg, maar als het gaat om diep gravend van het sy systemisch fout, uh, is dat iets dat heel weinig in, uh, in de mainstream media komt, omdat media ook gewoon onderdeel zijn van de economie en ook... Uh, aandeelhouders hebben en, en onderdeel van, uh, van grote bedrijven, uh, bedrijven zijn. En dat is, hè, dat is geen complot. Ik bedoel, het is ook niet allemaal zo hard van dat er helemaal geen... Um, geen ruimte voor zou zijn. Maar het zit op de korte... Um, nieuwscyclus. Het zit op wat verkoopt, het zit op wat... Uh, um, uh, uh, ja, catchy is en heel erg actueel. En uh, de grotere vragen... Um, ja, is om... Uh, denk ik, uh, commerciële redenen, maar ook ideologische redenen um, verdwijnen die uh, in redactievergaderingen wat vaker. Oké, okay, dankjewel. Dus ook hier de waar van de dag en uh, korte termijn in plaats van het systeem uiteindelijk. Uh, even kijken, inmiddels staat de pool gereed, denk ik. Tenzij Hilde of Linder iets willen uh, aanvullen hierop. Uh, wat je ook wel heel erg ziet, hè? In, in de eerste fase van de coronacrisis lag de nadruk gewoon heel erg op andere prioriteiten. Dat lag op gezondheid, dat lag op uh, yeah, uh, hè, de zorg ondersteunen, dat lag totaal niet op uh, duurzaamheidsonderwerpen. Uh, en we merken nu inmiddels hè, dat er telkens meer wordt gekeken naar, oké, okay, maar hoe willen we eigenlijk uit deze crisis gaan komen? Dus er zit een soort fasering ook in hè, de, ma de manier waarop de maatschappij kijkt naar uh, wat nu het acute probleem is en of er meer op lange termijn gekeken kan worden. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik wel zie dat er telkens meer, ik bedoel, het druppelt nog binnen, maar dat er toch wel telkens meer artikelen en uh, uh, uitingen komen over de systeemproblematiek. Uh, en, en ja... ...mogelijke vervolgrisico's op pandemie. En dat ook virologen en andere wetenschappers zich meer uitspreken. Maar ik moet wel zeggen dat dat geluid inderdaad nog meer versterkt mag worden. Mm -hmm. En uh, Maggie die zegt in de chat dat het systeem is een abstract begrip. Daar is geen ruimte voor in de populaire media. Uh, mensen hebben het liever over Temptation Island. <laughs> kan ook heel erg gaan over de taal en hoe verder dat aansluit. Dat is ook wel weer een uh, onderwerp aan ja. zich. Linter, ja. om af te Oeh, ja. beide willen nog iets zeggen. Oké, okay, Oké, okay, jullie mogen alle twee heel kort, oké? Okay? Want de poll staat klaar inmiddels. Ja, nou ja, dat, dat verhaal van uh, de media is heel erg slecht in, in complexe problemen. Hè? Follow the money en... en, en um, uh, uh, hoe heet ze? Correspondent kunnen dat nog wel eens doen. Maar echte systeemanalyses, echte... En zeker ook meer dan uh, uh, alleen maar verslag doen van wat er anderen gezegd worden. Dus gewoon pionieren met visies. Vind ik er sowieso heel erg aan ontbreken. Hè? Wat Hilde al zei van, hoe komen we weer uit die crisis? Er wordt amper nog over gepraat. Hè. Dat wat er nodig is, dat we nu gewoon een heel duidelijk vijf eisen bij de regering neerleggen van geen geld naar multinationals, massaal investeren in testen en contactonderzoeken, massaal investeren in de zorg en het verhogen van de capaciteit, zodat we niet meer zo snel in lockdown hoeven in de toekomst bij volgende uitbraken. Er wordt ook amper over gepraat. Dus van, van hoe komen we hier uit? Dat wordt heel slecht geanalyseerd op het moment. Mm. Meijner, ten afsluiting een reactie? Nou, ik ben het eens met, met Hilde, van dat er wel degelijk meer aandacht voor, uh, uh, voor is en dat elke crisis potentie heeft voor verandering. Um, maar we moeten niet onderschatten zeg maar, dat de andere kant daar ook heel erg mee bezig is. En ik vind nog steeds dat de crisis van 2008, de economische crisis echt een waarschuwing voor ons is, omdat er toen ook van alles werd geschreven, van einde van neoliberalisme, noem maar op. En toen waren banken, grote bedrijven ook bezig met hun plannen van hoe gaan we hiervan profiteren? Hoe worden we hier rijker van? En zo wordt er op dit moment ook aan die kant daarnaar gekeken, maar ik ben het eens met als het gaat om hoe gewone mensen dit, of gewone, hoe, hoe, hoe mensen dit ervaren, um, dat daar... Uh, dat je veel hoort van hè, er is iets mis en er, er, er moet nu echt wat veranderen. En dat potentieel is er. En dat gaat niet alleen om de landbouw. Dat gaat ook om, om, uh, om, om marktwerking in, in de zorg. Dus dat moeten we ook benutten. Dus wat dat betreft ook voor ons is het ijzer nu heet. Okay. Dat is een bruggetje denk ik. Yes, heel fijn. Dank jullie wel Mayna, Hilde, Anna en Linder voor het beantwoorden van alle vragen. En dank aan alle kijkers en luisteraars voor het stellen van die vragen. We kunnen helaas niet alle vragen beantwoorden, maar uh, de panelisten komen daar uh, later hopelijk terug weer in hun slotverhaal. En in de chat zijn allerlei andere antwoorden ook te vinden. Dus uh, op die manier proberen we toch uh, in alle vragen tegemoet te komen. En inmiddels is het gelukt met de poll als het goed is. Dus dan uh, komt die hopelijk uh, magische wijze zo meteen tevoorschijn. Uh, stem dus vooral mee. Ik lees hem even voor. Voor de mensen die het niet kunnen meekijken. In de strijd voor duurzame landbouw moet de klimaatbeweging proberen om aan te sluiten bij de boerenachterban van partijen zoals het CDA en VVD. We laten hem even staan. Je kunt via je scherm stemmen. Binnen een minuutje of iets dergelijks. En dan gaan we even kijken uh, hoe de meningen verdeeld zijn binnen deze groep. En vervolgens zullen Hilde, Anna, Meijna en Linder uh, hun slotbetoog uh, houden. Met een aanzet tot de oplossingen. Dan wachten we heel even op uh, hoeveel mensen hebben gestemd. Uh, kan ik een percentage krijgen van het aantal stemmers inmiddels? 57 procent. Nog even doorklikken alsjeblieft uh, voor degenen die nog niet hebben gestemd. Misschien even wat tanktijd nodig, maar dan uh, hebben we zo meteen een interessant percentage. 62 procent. 71 procent. 77. Kijk, kijk, kijk. Het wordt steeds interessanter en spannender. 78%, ik krijg gewoon lifetime uh, updates. <laughs> nou, we wachten nog heel even af voor de laatste 20%. Of een deel daarvan. En mocht je een opmerking of vraag hebben over deze stelling, uh, want niet alles is ineens of oneens te vatten, um, deel dat ook vooral via de chat. Want dan kunnen we op die manier uh, wat uitgebreider hierop in. Um, Freya. Oh, de pol is weg. Oké, okay, uh, kunnen we de resultaten zien? Oké. Okay. We hebben 61% die het eens is met de poll of met de stelling. En 39% die het oneens is. Uh, nou, ik ben heel benieuwd en we hebben Peter die zegt dat als zoon van een CDA-boer, uh, dat daar veel meer steun valt te halen dan je zou denken, moeten we wel ophouden boeren als het probleem te framen. Nou, dat is nog een stelling al zich eigenlijk, maar uh, daar gaan we nu even niet uh, direct op in. Wat we wel gaan doen is uh, het laatste woord geven aan onze panelisten. En we gaan weer dezelfde volgorde aanhouden, dus ik zou graag uh, weer met jou willen beginnen, Linder. Ja, nou heel, uh, heel goed dat Peter dat zegt. Ik uh, kan me daar helemaal bij aansluiten. Um, over het algemeen is er een, een hele grote weerstand tegen mensen in de randstad die boeren vertellen hoe ze het moeten doen. En uh, op het moment dat wij in die houding blijven zitten en de boeren blijven framen als de schuldigen, in plaats van ze blijven zien, of ze gaan zien als potentiële medestanders, dan hou je die tegenstelling in, in stand en uh, zou je alleen maar weerstand uh, oogsten. Um, ik merk dat op het moment dat ik hier op een verjaardag bij de buren met uh, vijf boeren die allemaal uh, CDA stemmen of PVV stemmen, uh, een half uurtje aan het praten ben en je praat dezelfde taal, um, dan heb je ze binnen de, de kortste keren om um, en is de boosheid gericht op de overheid en is de boosheid gericht op die grote, het grote kapitaal wat hun in die vangbuis houdt. Oké, okay. dus vooral kansen die nog benut kunnen worden, zie jij? Ja. En, en, en dat moet natuurlijk heel duidelijk ook met een alternatief. Dus je moet ze niet alleen maar zeggen, uh, dit mag niet meer, jullie zijn de schuldigen, dit is fout. Uh, maar een alternatief bieden. Uh, uh, mijn boeren, de buren die om mij heen zitten, die kunnen zien hoe wij werken op het bedrijf. Die zien dat dat ook een veel fijnere manier van werken is dan heel de dag op die stoffige trekker over grote akkers uh, rijden. En op het moment dat ze zien dat we er een inkomen uithalen, uh, dan kan je ze ook prima meekrijgen. En natuurlijk moeten we ze dan mobiliseren om wel bij de Tweede Kamer aan te kloppen en te zorgen dat er gewoon hard beleid op gemaakt wordt. In plaats van dat nu beleid wat alleen maar schaalvergroting stimuleert, alleen maar schaalvergroting beloont. En op het moment dat je kleinschalig en divers wil werken, word je daarvoor afgestraft. Dankjewel, Linder. Dan hebben we Hilde-Anne. Zou jij je slotwoord willen delen met ons? Ja, um, nou ja, kijk, de, de directe urgentie is hè, van nu, hoe worden nu die miljarden uitgegeven. En ik denk dat daar zo breed mogelijk maatschappelijke druk voor nodig is. Um, en weet je, daar, daar, is, daar is iedereen voor nodig. En ik denk dat als we de boeren daar ook echt in mee kunnen krijgen, dat dat echt een verschil kan maken, een enorm verschil zelfs. En ik moet zeggen dat ik echt... Zond te juichen. De eerste keer toen ik hoorde dat boeren echt gingen demonstreren. Want uh, ja, ik snap hoe ze vastzitten in het systeem. Ik kom zelf uit een boerenachtergrond. En bijvoorbeeld uh, uh, dat ze uh, de straat op wilden, wat nu helaas niet doorging, voor een eerlijke prijs. Uh, dat, ja, dat is echt cruciaal. En ik denk dat ze de afgelopen maanden hebben laten zien hoeveel kracht ze hebben. En ik denk dat het heel belangrijk is om de kloof tussen Randstad en boeren te overbruggen, dat we burgers en boeren... weer bij elkaar brengen, dat we de voorlopers... een podium geven, dat we hè, boeren... Uh, ja, verleiden of stimuleren... om die omslag te maken en dat we daar... gezamenlijk uh, uh, een... verschil in kunnen maken. Maar wat op dit moment... op korte termijn heel erg nodig is dus... is dat er a, voorwaarden worden gesteld... en b, dat er dus geld gaat naar de... oplossing. En daar moeten we dus gezamenlijk... op korte termijn... druk voor uit gaan oefenen. Ja. Dankjewel Hilde, Anne. En ik zie in de chat ook vooral oproepen om solidair te zijn ook met boeren. En Ronnie heeft een heel concreet voorstel. Adopteer een boerregeling. <laughs> Eén op één connectie tussen consument en boer. Dus veel kleinschaliger... contact ook in, in de manier waarop we aan ons eten komen uiteindelijk. Um, Arjen maakt nog wel een soort kanttekening, dat er altijd maar over de boeren wordt gesproken. Ja. Terwijl er ook heel veel verschillen daarin zijn. Dus ook wel goed om daarin mee te nemen inderdaad. Oké, okay. uh, dankjewel Hilde en Linde. En dan uh, Mayne. Ja. ja, dit soort stellingen vraagt natuurlijk om meer context. Ik dacht ook van ja, de boeren um, is, is inderdaad veel diverser. Um, als ik naar het Malieveld keek en ook wie de boeren daar allemaal hebben uitgenodigd op het podium en voor welke extreemrechtse politici ze aan het applaudisseren waren, dacht ik niet meteen van nou, daar moeten we bij aansluiten. Uh, ik denk wel dat we ze moeten uh, beïnvloeden en dat dat niet gaat om vertellen wat ze moeten doen, maar dat dat een interactie is. Maar ik interpreteer deze stelling ook wel als een soort van vraag van waar moeten we onze prioriteit neerleggen van alle dingen die we kunnen doen. He, moeten we ons nu gaan richten op de boerenachterban van uh, VVD en CDA. Ik, ik ben het daarmee oneens. Gewoon omdat ik denk dat we onze eigen achterban moeten organiseren en moeten zien uit te breiden. En dat daar een enorm te, terrein te, te, te winnen nog, uh, nog is als het gaat om een tegenmacht opbouwen. En dat we dat ook veel maatschappelijker moeten trekken dan uh, eh, alleen... Uh, landbouw. Ik denk echt dat klimaatrechtvaardigheid als een visie het, het sleutelbegrip, het strategisch sleutelbegrip is voor de klimaatbeweging. En dus ik denk ook rechtvaardigheid niet vanuit een soort van moreel ding van het moet eerlijk, uh, want het is allemaal zo oneerlijk, maar zeg maar vanuit het idee dat we een meerderheid mee moeten krijgen. En dus dat de soort van maatregelen uh, die een klimaatbeweging en een programma dat het naar voren brengt, dat dat um, werknemers bij Shell en mensen in buurten die minder vermogend zijn... Um, enthousiast moeten maken, dat we ze voor, daarvoor moeten winnen. Dus de, de, het gaat dus niet alleen maar van wat moet er gebeuren... qua duurzame energieisolatie, uh, OV en dergelijke, maar juist ook de vraag... en hoe gaan we dit betalen, die er altijd meteen op komt. Dus als je daar niet heel hard bent over winstbelasting moet omhoog, dividendbelasting... Um, moet omhoog. Er moet een harde, vaste CO2-tax uh, komen. Daar halen we tientallen miljarden mee op, per jaar. Dat komt van die 1% die zich zo hebben lopen verrijken in de afgelopen decennia. En met dat geld gaan we de transitie financieren en je gaat erop vooruit. Kijk, dan hebben we ook een verhaal vervolgens richting Boer of andere mensen die misschien naar de VVD, eh, CDA of rechts zouden he hebben gekeken. Eh, maar dan zou het punt zijn van slaat je bij ons aan. In plaats van andersom. Dankjewel, Meijne. Ik zie je Linder ontzettend knikken. Wil je nog iets toevoegen hier? <laughs> nee, ik denk dat, dat dat heel duidelijk is. Van We moeten ons niet aansluiten bij hun, zij moeten ons aansluiten bij ons. Ja. Oké, okay. en Hilde die knikt ook. Oké, okay. nou, overeenstemming in het panel. <laughs> Interessant. En. Nee, er worden nog allemaal vragen gesteld, maar dat kan dus nu helaas even niet meer. Uh, praat vooral wel even door in de chat, mocht je dat willen, dat is leuk. En uh, ter afsluiting van deze avond uh, zou ik net zoals bij alle andere avonden... aan onze gasten willen vragen welke leestips zij met ons willen delen. Uh, er zijn al enige inzichten gedeeld, uh, ervaringen en vooruitzichten. We hebben ook harde cijfers gezien. Dus het is altijd leuk om uh, verder na te kunnen lezen... en uh, geïnspireerd te raken of meer informatie te krijgen. En um, gaan we dat nu even doen? Dus hebben jullie allemaal... Uh, je materiaal paraat? Even zwaaien voor de camera ermee. <laughs> Linde, die schudt ontzettend. Nee, dan begin ik niet bij jou. Ik begin bij Hilde. Wat zou jij uh, adviseren om verder te lezen over dit onderwerp en uh, waarom? Zoals ik al zei, uh, ons betaalbaar beter boerenplan daar hebben we best wel... Nou ja, Grondige analyse eigenlijk van alle problemen die op dit moment spelen rond landbouw en dus ook wat er uh, moet gebeuren. Um, ik heb de link al in de chat gezet, maar ik kan hem straks aan het einde er nog een keertje in zetten. Uh, en los daarvan, als je nog een boek wil lezen, ook over de problematiek in ieder geval, dan uh, is het boek Landschapspijn uh, van Jantien de Boer ook wel een aanrader. Dankjewel. En hij wordt ook uh, gedeeld via de uh, chat, zie ik. En uh, Rianne, die is bezig met een virtuele leesclub. Ontzettend leuk, uh, mocht je daarin geïnteresseerd zijn uh, als kijker en luisteraar, check even ook de link die net werd gedeeld. En um, even kijken. Hanner8, die geeft als leestip ooit adeve dieren, van Roanne van Voorst. Dus blijf daarmee komen inderdaad. En dan hebben we, um, Mayna, wat zou jij uh, als leestip mee willen? Of luistertip, mag ook, kijktip. Dat is een krantentip. Krant, uh, kijk. Hebben ja, we nog niet gehad de uh, afgelopen? We hebben het gehad over. We hebben ook onze eigen media nodig. Nou, wij, wij maken een maandkrant. Ik weet niet of ik een beetje goed in beeld kan, uh, kan houden. Die komt één keer per maand uit. Uh, deze maand we hebben we het over april. Ook een uh, groot interview met een. Uh, uh, een evolutiebioloog over de rol van uh, intensieve landbouw en bij, bij pandemieën. Maar ook over de. Vluchtelingencrisis, Fort Europa, antiracisme. Eigenlijk heel veel samenbrengen, zowel qua analyse. en actienieuws binnen land en buitenland. Ik was net aan het opzoeken hoeveel een jaarabonnement kost. Volgens mij iets van 15 euro, maar ik kan er wat naast zitten. Maar dat zou ik mensen aanraden. De nieuwe krant is net uitgekomen. Um, en het is ook een manier om bewegingen te, te steunen. En ik denk dat het heel goed is. en ik, uh, Dat de krant van redelijke kwaliteit uh, is. Ook al maken we hem helemaal zelf. Uh, en um, voor, ik vermoed dat over een maand... dat er ook een uh, wat langer stuk van mij over... Uh, strategie rond klimaatrechtvaardigheid uh, komt. Ligt, zeg maar, over dit onderwerp... ligt al een tijdje op de plank, maar er kwam een virus tussendoor. door maakt het meteen wel urgenter, Mayna. Dus uh, lekker schrijven, heel snel. Dank je wel, En ik lees in de chat dat de krant ook in digitale vorm te vinden is online. Uh, via de website socialisme.nu. En uh, dan gaan we naar Linder. Jouw leestip. Linder, we horen je nog niet. Kun je heel even je geluid aanzetten? Ja. ja, ben ik er weer? Ja, ik ga even kijken of ik mijn beeldscherm kan delen. Dan kan ik de boekentip in beeld te krijgen. Oh nou, dat is helemaal tof. Even kijken hoor. Share. Ja, zien jullie hem? Ja! Kijk, uh, ja in het kader van uh, die uh, natte vinger-inschatting van uh, een vertienvoudiging, misschien wel een ver-twintigvoudiging van uh, het aantal boeren en uh, anticapitalistische landbouw en anticapitalistische groenten, uh, kan ik heel, iedereen heel erg uh, aanraden om dit boek uh, te gaan lezen. Uh, of je nou uh, je wil voorbereiden op de eerstvolgende grote crisis. Uh, en zelf redzamer wil worden met je voedsel. Of bij wil dragen aan een nieuwe boerenbeweging. Hier kan je het lezen. Super, dankjewel Linder. En ik las in de chat ook iets over dat je zelf een boek hebt geschreven. waardoor door iemand anders aangeraden. Maar je mag best onbescheiden even hier pitchen. Uh, oh ja, dat uh, ook heel handig. Uh, als je niet uh, op boerenniveau, maar op uh, eigen tuiniveau uh, uh, Dan... Uh, is er in de chat ook die link erbij gezet? Ik zal in de chat nog even de link naar mijn eigen boek zetten. En waar gaat dat over? Permacultuur in eigen tuin. Dus dat gaat meer op uh, hobby niveau. Oh kijk, nou dat is denk ik heel handig. Want iemand gaf in de chat al aan dat alle plantjes thuis al doodgaan. Ja. Dus uh, dan komt dit goed van pas. We gaan van micro ja, ja, ja, naar macro naar systeemverandering. Doen we even. Hé, <laughs> hey, ontzettend bedankt. Hilde, Anna, Mayna, Linder. Het was een heel interessante avond wederom. Ook weer mede mogelijk gemaakt door alle mensen thuis die hebben meegekeken, meegeluisterd en ook meegechat. Dank voor alle vragen, uh, opmerkingen, aanvullingen suggesties. Uh, dit was de derde editie van Klimaatstrijd in crisistijd. Uh, we hopen dat jullie hiervan hebben genoten. De, alle afleveringen zijn terug te zien. Uh, check vooral het YouTube kanaal van deelnemende organisaties. En um, kijk vooral even terug, mocht je het andere hebben gemist. In de chat wordt nu ook het evaluatieformulier gedeeld. Vul dat alsjeblieft in, want dan kan er worden nagedacht over een mogelijk vervolg hierop. En alle tips en feedback wordt ter harte genomen daarin. En uh, dan rest mij denk ik niet veel anders te zeggen dan jullie ontzettend te bedanken. Het uh, was me genoeg om deze drie avonden samen te doen met jullie. En uh, ook nog weer mooie muziek van Shishani. Dus dan uh, gaan we dat gewoon doen. Dit was Klimaastrijd in crisistijd. Drie edities, interessante gasten, mooie gesprekken in de chat. En heel veel nieuwe ideeën om door te gaan naar revolutie. Zoals net werd genoemd. Toch? <laughs> doen we even. Absoluut. Dank jullie wel. Fijne avond. Yes. Ik wilde nog afsluiten met een nummer. Is dat ja toch oké okay. um, nou ja ik ben i'm all for revolution en ik denk dat het ook zoals jullie allemaal hebben gezegd that the time is now niet straks en dan uh, business as usual uh, because business as usual was not working dus ja um, yeah, dit uh, dit nummer dat gaat erover en um, basically it takes a village to raise a child zoals je al eerder was gezegd we moeten een soort groot Team bouwen van mensen die doorhebben dat het belangrijk is dat we samenwerken en dat we respect nature. Here we go. nothing left for later the ground beneath our feet is disappearing to the hungry alligators once you give it away it's really gone take away the sun and there will be no dawn wanna be kings but you give away a throne now tell me how you gone win when, when your kingdom's gone short-term vision is a long-term problem short-term vision is a long-term problem yeah short-term vision is a long-term problem oh short-term vision is a long-term problem if you don't care now there'll be nothing left for later Players have left the scene. It takes a whole village to raise a child. Cross the river together to face the crocodiles. Tomorrow belongs to those who care today. Now, Lord have mercy, 'cause we lost our ways. Short-term vision is a long-term problem. Oh, short-term vision is a long-term problem. Yeah, yeah. Short-term vision. Short term vision is a long term problem. If you, now, if you don't care now, if you don't care now, if you don't care now, if you don't care now, we're gonna hit the ground. Short term vision is a long term problem. Oh, short term vision is a long term. Problem. Oh, short term vision is a long term problem. Yeah. Oh, short term vision is a long term problem. <laughs> yeah, mina. <meiner. laughs> Bedankt jongens. Het was heel interessant om uh, om alles te horen en uh, hier deel van te zijn. So let's move forward. Ciao! Ja, dat was het volgens ja, mij. Ik ga maar weer dezelfde truc doen die ik al eerder heb gedaan. Ik wil iedereen vragen om. Uh, in ieder geval de evaluatieformulieren in te vullen. vullen en eventueel ook om een. Uh, een paar eurootjes over te maken via de ticket die in de chat staat. Zodat we dit... Uh, kunnen blijven vergoeden en eventueel ook nog door kunnen gaan met volgende... series. Nou, heel erg bedankt daarvoor en uh, dan zien we jullie hoogstwaarschijnlijk later.